Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je een interactief verhaal programmeren en maken met je mobiele telefoon of tablet. Overal om je heen kom je verhalen tegen. In vlogs, videoclips, boeken, films en stories op social media. Maar waarom? En hoe ontwerp je zelf een goed verhaal? Dat ga je ontdekken in deze serie. In de komende video's ga je ontdekken waarom we verhalen vertellen en hoe verhalen zijn opgebouwd. Zelf een verhaal ontwerpen. 360 graden foto's maken. En je interactieve verhaal bouwen in CoSpaces. De video's helpen je stap voor stap bij het ontwerpen en bouwen van jouw verhaal. Tijdens de opdrachten kun je de video's even op pauze zetten. Of terugspoelen wanneer je iets gemist hebt. Leuk dat je meedoet en tot de volgende video.